weer kijken naar iedereen kan haken welkom uh, ik wil jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken duimpjes omhoog en uh, abonneren op mijn foto klikken uh, ik heb vandaag met de julia shiny met drie bollen de twinkle uh, koolsjaal gehaakt en de twinkel koolsjaal is gehaakt met de suzette stitch, kijk hoe mooi deze Suzette Stitch uh, is geworden in uh, met haaknaald nummer 8, dus het is een echt een heerlijke opschieter. En ik zal hem even omdoen. Dus als je eigenlijk met een paar avondjes deze omslagdoek haakt, dan zie je hoe leuk deze is geworden, en je kan hem ook. Je mond want ja dat is natuurlijk belangrijk hè? <laughs> uh, maar uh, ja het is gewoon een hele lekkere koolsjaal en uh, ik zou zeggen kijk lekker mee um, ja, je kan als het te snel gaat de afspeelsnelheid uh, langzamer zetten um, ondertiteling aanzetten alle talen um, ja het is gewoon een heerlijke twinkelkoolsjaal heb ik hem genoemd dat is het geworden en ik zou zeggen haak lekker mee uh, met haaknaald nummer 8 dus ja, het is gewoon echt een hele fijne soepele warme koolsjaal. dus kijk lekker mee en dan zie ik je zo weer terug, tot zo je hebt nodig voor de twinkel een stopnaaldje een steekmarker een schaartje haaknaald nummer 8 en een centimeter uh, ik zal uh, centimeter uitleggen ook in inches, dus centimeter of inches en um, ja, dan gaan we zo beginnen uh, ik zal nog eventjes zeggen welke wol ik gebruikt heb dat is de Julia shiny van Zeeman en ik heb deze gekozen omdat hij zo lekker uh, glinstert. dus ja de wol die die glinstert ook echt en ja het is wel een mooie dikte hij zegt wel hier haaknaald 4 uh, tot 5 nou, ik heb hem dus gehaakt in haaknaald nummer 8 uh, haaknaald nummer 5 heb ik ook uitgeprobeerd ik heb 6 uitgeprobeerd ik ga deze haak of een uh, kolsjaal met de suzette stitch haken Nummer 8 en ik heb nodig gehad, en dan zal ik nog heel even kijken. Dit is het kleurnummer 51. Hier zit 100 gram op en 160 meter. En het is 77% acryl, 20% bol. En dan zit er nog iets van dat glittertje in: 3% metaalgaren. Maar hij is lekker soepel en lekker zacht. En ik heb hiervan 1, 2, 3 bolletjes Julia Shining gebruikt maar je kan ook andere andere wol gebruiken wat je wil de dus Suzette stitch ja die kan je met allerlei soorten garen maken um, en deze twinkle kolsjaal ja, die is gewoon echt heel leuk met drie bollen wol en dan uh, ik heb hem gehaakt op haaknaald 8, en dan zie ik je zo weer terug, dan gaan we beginnen, tot zo! Uh, we beginnen dus met de julia shiny, maar je mag ook de andere julia pakken van die wol, wat je wil, wat je mooi vindt en dan beginnen we met een opzetketting uh, en ik maak de lus altijd ja ik draai mijn uh, begin lossen eigenlijk draai ik het draadje gewoon ik draai mijn hand eigenlijk en dan pak ik de draad van de bol erdoor en dan trek ik aan twee lussen zo zet ik mijn eerste lossen op en dan de steek is deelbaar door twee uh, met 140 lossen dan kwam ik uh dubbel 185 centimeter, dus dat is 1,70 meter lengte hebben we nodig en dan iedere keer 1. 2 dus is 2 1 2 4 1 2 6 nou ja in ieder geval je kan doorgaan uh, tot 1 meter 70 rond en dat is even kijken 67 inch ongeveer 67 inch even opschrijven voor het patroon want uh, dat ga ik nog uitwerken of tenminste dat heb ik al uitgewerkt 2 4 6 en dan ga je eigenlijk gewoon door als je maar iedere keer 2 pakt want uh, de steek is deelbaar door 2 en dan ga je gewoon door tot 1,70 meter 70 en dan hou je 85 centimeter dubbel over dus als je iedere keer gewoon 1 2 1 2 oh, dan hoef je die steken niet te tellen ik heb wel met naald nummer 8 140 losse opgezet dan mag je ook uh, aanhouden 140 losse um, dan ga je nog natuurlijk uh, de losse ketting sluiten ik zal even laten zien hoe ik de losse ketting heb gesloten ik zal hem even in het klein laten zien, kijk als je die losse ketting hebt, dan zorg je ook dat je ketting niet gedraaid is je houdt hem goed, heel de tijd recht zo en dan steek je haaknaald erdoor en heb ik nog een methode voor en ik zal uh ik zal de video onder deze video zetten of onder het linkje onder deze video zodat je nooit meer een gedraaide ketting hebt maar nu uh, sla ik dus de draad om ik heb al ik zal het nog een keer doen dit is dus het uiteinde je doet even goed zorgen dat je ketting niet gedraaid zit dan ga je de eerste steek en dan pak je je draad op en dan maak je een, een halve vaste zo en dan beginnen we met een losse en dan gaan we in de eerste steek gaan we een vaste zetten en een stokje en dan gaan we een steek overslaan en dan doen we daar weer een vaste in en een stokje in diezelfde steek een steek overslaan en een vaste en een stokje een steek overslaan en een stokje zo ga je door tot het einde van de toer en dan zie ik je daar weer terug tot zo en nu zijn we op het einde van de eerste toer je slaat er weer een steek over en je gaat in de volgende een vaste maken en in diezelfde steek een stokje en je slaat weer een steek over en in de volgende steek een vaste dus een steek sla je over in de volgende een vaste en in diezelfde steek weer een stokje en dan zijn we op het einde van de toer. zie je dan hoe leuk dat dan die begin ja Tour is en de begintour is nooit de leukste, maar toch uh, heel belangrijk zodat je iedere keer een steek overslaat. Maar het wordt vaak een hele lekkere, soepele kool sjaal. De kool sjaal heb ik zo genoemd door uh, ja, doordat het uh, ja eigenlijk twinkelt. Julia Shiny. Shiny is uh, ja dat het schijnt. Het twinkelt echt die wol maar hij het voelt ook echt lekker soepel aan en is wel heel belangrijk voor een kolsjaal dat hij dadelijk lekker soepel valt dus op het einde want ja daar waren we en dan pak je eigenlijk hier kijk hier heb je die begin eerste vaste en het stokje en dan omdat we de toer gaan sluiten gaan we eigenlijk in die eerste losse insteken, dus daar steek je in en dan sluit je de toe met een halve vaste en dan gaan we omhoog naar toer 2 met één losse een losse en dan gaan we het werk keren, kijk het ziet er nu een beetje rommelig uit nog maar het wordt eigenlijk echt mooi we gaan nu het werk keren dus je draait je werk en dan ga je aan de achterkant van je kolsjaal beginnen. En dan gaan we omdat we hebben met één losse omhoog gedaan, dan gaan we nu in die eerste opening hierin. Hier gaan we een vaste en een stokje maken. In die opening één vaste en gelijk ook één stokje. en nu gaan we dit groepje overslaan eigenlijk en dan gaan we in die opening hier dus hier hier gaan we weer een vaste en een stokje maken en dat is de Suzette stitch de Suzette steek dus dit is de vaste en een stokje in diezelfde steek en dan ga je weer dit groepje overslaan en die opening, ja het is eigenlijk zo makkelijke steek een vaste en weer een stokje en je gaat er echt eigenlijk heel makkelijk doorheen want je gaat hier weer die vaste doen je ziet die opening ook heel makkelijk en een stokje en dan ga je weer naar die opening hier een vaste en een stokje zie je? Ja, het wordt eigenlijk echt een hele leuke kolsjaal en lekker op naald nummer 8, dus uh, ja, dan schiet het echt op. Dus toer 2, je gaat nog een keer. Ik zal het nog even eentje meedoen. Je zoekt die opening op hier, hier. Je slaat dus dit over en je gaat een vaste en een stokje maken. En dan zie ik je dadelijk weer terug want dan ga je lekker de hele ronde afmaken en dan zie ik je zo weer terug tot zo! we zijn nu bijna op het einde van de tour en misschien vind je het handig maar ik zal eventjes toch een steekmarker zetten want zoals je de toer bent begonnen met die vaste daar zet je even je steekmarker in en dat doe je iedere keer als je de toer begint. Eigenlijk dan zet je die steekmarker erin zodat je ziet, eigenlijk waar je begin losse en je vaste hier zo zijn en hier het stokje en dan kan je daarin in het begin, in die begin losse, dan kan je daar de toer sluiten. Maar we zijn nu even kijken, ik zal even deze uithalen. Nog eerst even een vaste, we zijn op het einde van de tweede toer en een stokje. Zie je die opening? Die zie je ook eigenlijk heel makkelijk zitten, het haakt ook zo lekker weg. Een vaste en een stokje. en een stokje zo en dan zie je dat je hier dus niets meer inzet maar je gaat dus naar die steekopening of naar die eerste losse dus waar je uh, steekmarken zet daar ga je een halve vaste doen om de toer te sluiten dus je haalt meteen door de lus, dan ga je een losse maken en dan keer je weer je werk. Zie je dat je dan netjes de toer gesloten hebt, en dan heb je al twee toeren als koolsjaal. Ja, het is echt een heerlijk patroontje. Dus die ene losse heb je gedaan, en dan gaan we draaien. Je keert weer je werk. Je hebt een losse gedaan en dan ga je wel in die eerste hier. Hier ga je een vaste en een stokje maken. Een vaste en een stokje. En dan ga ik even de steekmarker eruit halen en op zich met deze haaknaald kan je het ook wel zien waar je gebleven bent, maar misschien voor een beginner is het wel eens handig om die steekmarker te gebruiken dus je hebt de tool gedraaid en dan ga je weer aan de andere kant beginnen dus je hebt ook altijd een goede kant van je kooltrui, of kooltrui van je koolsjaal <laughs> met suzette stitch, de twinkel koolsjaal, hij wordt echt leuk en er komt dadelijk echt wel meer vorm in en dan gaan we hier dus weer een vaste in en een stokje in diezelfde opening en omdat je met haaknaald nummer 8 werkt is het heerlijk en nu ga je hier dus weer naar die opening dus dit sla je over en nu tikt mijn steekmarker een beetje dus weer een vaste een stokje en je slaat weer over een vaste ja, het wijst zichzelf hoor het is zo makkelijke steek zie je dat je hier weer in gaat in die opening een vaste en een stokje en op het einde van de derde toer, dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde bijna van de derde toer dus ik haak nog lekker even mee het Haakt heerlijk. Uh, ik weet niet of ik het al verteld heb, maar ik had hem ook eerst op haaknaald nummer 5, maar dat was helemaal vast. Dus ik zal het uh, nog wel laten zien of op het einde of in het begin van de film. Dat weet ik nog niet. Zie je, het is gewoon een vaste stokje, vaste stokje. Dus dit was alweer de derde toer. en oh, dan gaan we de toe sluiten met een halve vaste, zie je dat waar de steekmarker is, je haalt je draad op en je haalt door 2 en je maakt een losse en dan keer je weer het werk en dan heb je ook altijd een mooie kant aan je koolsjaal, aan je twinkel koolsjaal. want het echt ik vind het wel leuk om, om het een naam te geven, zodat je ook weet van oh ja, dat is het twinkelkolsjaal. 1, 2, 3, dan gaan we naar de vierde toer. En het is eigenlijk iedere of niet eigenlijk, het is gewoon iedere toer hetzelfde. Ja, ik steek hier in die eerste steek maak je een vaste en een stokje. en je pakt je steekmarker die zet je weer in die eerste steek en dan ga je naar de volgende een vaste een stokje en in die volgende opening een vaste een stokje nou dan ga je weer tot het einde van de toer je doet een losse en je keert je werk en ik ga nu nog lekker even door haken en ik weet nog niet welke hoogte maar ja ik zal het allemaal nog even uitzoeken tot hoe hoog dat ik hem haak en wat makkelijk is en ja gewoon heel leuk dus ik zie je straks ik heb ga ik een eindje verder haken ik denk eigenlijk tot het einde zodat ik het ook allemaal kan laten zien en misschien heb ik het ook al in het begin van de video al uh, laten zien en dan zal ik de afmetingen en het aantal steken nog goed opschrijven dat je weet uh, ja zo moet ik het doen en uh, ik heb net de uitleg gedaan en de Suzette stitch is niet moeilijk maar ik zie je daar ook weer terug. Oh, wacht. Dit, dit, deze kant ben ik begonnen, zie je? En dan zie je ook door je steekmarker hier te houden. En dan ga ik weer lekker verder. En jullie ook. En dan uh, zie ik je straks weer terug. Tot zo. Ik heb nu al een heel stuk verder gehaakt. Zie je hoe, hoe mooi soepel dat het wordt? Het is echt een Suzette Stitch en omdat je iedere keer het werk keert heb je ook twee hele mooie kanten van je haakwerk en het... kijk zie je hoe soepel dat deze kolsjaal twinkelkolsjaal valt en ik laat ook nog eventjes uh, de andere zien kijk ik heb er een gemaakt op haaknaald nummer 5 en die heb ik alleen maar in het rond gehaakt. maar zie je die werd te vast, dus dit heb ik uh, aan de kant gelegd. Uh, ook omdat ik dan eigenlijk maar één goede kant kreeg, um, ja, daar was ik eigenlijk gewoon niet zo blij mee. Ik vond hem uh, iets te stug. Dit was met de haaknaald nummer 5, dus daarom ben ik ook verder gegaan of opnieuw begonnen met haaknaald nummer 8. En ik leg hem even weg, die andere kijk en ik ben ook begonnen met keren zodat je echt dus hele mooie Suzette stitch krijgt want als je hem keert dan heb je ook altijd een mooie kant zie je? nou in ieder geval um, ik heb een stukje verder gehaakt en ik ben nu met de tweede bol bezig en ik ga nu aan de derde bol bijna beginnen en dan zoek je weer eventjes goed hier het begin op. en dan kijk je ook even of je de vaste en een stokje hebt gedaan en dan steek je weer over hier naar het begin en je maakt een halve vaste je je trekt even wel goed aan je draad zodat dit mooi sluit die toer je maakt een losse en dan keer je weer het werk en daardoor krijg je ook allebei aan twee zijden ja ja dan heb je niet één voorkant maar gewoon twee mooie kanten en dat is ook belangrijk met een koolsjaal dat je ook echt uh, ja, hoe dat je hem ook draagt dat hij altijd aan de goede kant zit nou, ik heb net het werk al gekeerd met één losse en dan ga je in die eerste steek daar steek je in en dan zet je een vaste, zo en een stokje en dan heb je weer het begin van je toer en zet hier even een steekmarker in als je wil zodat je echt weet van dit is mijn nieuwe toer en hier ga ik dadelijk weer hetzelfde doen als dat ik net deed dus uh, je sluit de toer met een halve vaste je maakt een losse en je keert je werk en dan zet je een vaste en een stokje in die eerste steek. En dan ga je weer lekker verder haken. En ik heb ook geprobeerd, inderdaad, met die andere haaknaald. Maar uh, deze Wol, de Julia Shiny of de gewone Julia. Dan heb je gewoon ook heerlijk, um, ja, dan haakt het ook makkelijk. Met haaknaald nummer 8, zie je dan hoe mooi dat het wordt. En weer een vaste en een stokje, en je hoeft eigenlijk nergens aan na te denken, want ja, als je eenmaal op gang bent, dan, uh, ja, dan ben je gewoon uh, heerlijk aan het haken. Een vaste en een stokje, en mocht ik te snel gaan, um, hier rechtsboven in de video staan drie puntjes. En dan kan je ook de afspeelsnelheid langzamer zetten. Ja, of juist sneller, maar net wat je het fijnste vindt. Of je zet de ondertiteling aan. Dat werkt eigenlijk met heel veel video's van mij uh, ook makkelijk. Dat je zegt, nou de ene keer, dit stukje ga ik iets sneller door. En dan uh, bij het eind of bij het begin doe ik lekker langzaam. Dus je ziet hoe. Lekker dat je kan haken. Um, over het aan- en afhechten. Ik heb gewoon de draad er aangeknoopt. En ik zal even kijken waar ik bij de tweede bol ben begonnen. Nou, dat is even zoeken dus. <laughs> Oh, hier, hier zit hij. Sorry dat het wat langer duurde. En ik heb gewoon de draad aangeknoopt en die ga ik straks gewoon met een stopnaaldje wegwerken. Als ik nu een stopnaald zie dan, ja, ik heb hem. Dan kan ik het nu meteen even doen. Zie je, dit heb ik gewoon aangeknoopt en toen ben ik gewoon door gaan haken. Ik doe eventjes het uiteinde afknippen zodat ik Makkelijk kan aanhechten dan hou je je werk een beetje lekker plat. En dan ga je onder die ja, stokjes door. En weer zorgen dat je onder die, die vaste en een stokje doorgaat. En het maakt niet uit waar je eigenlijk doorheen gaat. Zo. En dan ga je weer terug en dan sla je een lusje over. Zodat je draad gewoon ook weer terug uit goed vast zit. En nu schiet mijn naald eruit. Zo. Je trekt er een beetje aan. Je pakt je schaar. En je knipt netjes af. En dat doe je ook met dit draadje. En dan uh, hecht je hem weer af. En zo hecht je alle draadjes af. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb doorgehaakt tot de breedte van. Even goed meten. 26 centimeter dus 26 centimeter en dat is ongeveer 10 inch dus 10 inch of 26 centimeter en dan heb ik toch nog wel een ja, beetje over maar ik dacht misschien wil je nog iets uh, van een rand eraan maken maar ik vond deze deze breedte 26 vind ik breed genoeg kijk hij hij rekt nog een beetje uit en Um, ja hij valt echt lekker soepel het is een heerlijke kolsjaal echt en het was ook een genot om te maken dus ik zou zeggen hartelijk dank voor het kijken um, ja tot de volgende video en graag duimpjes omhoog abonneren op mijn foto klikken en uh, tot ziens